Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen siften, maar een kameel wegslikken. Het is moeilijk te geloven hoeveel denominaties en onafhankelijke kerken er vandaag de dag zijn. Toch is er maar één Bijbel, één boodschap. Maar door de jaren heen, vanwege trots en kortzichtigheid, voelden mensen de noodzaak om talloze kerken of kerkgroeperingen, zelfs verschillende versies van de Bijbel, te ontwikkelen om de verschillende interpretaties te ondersteunen van wat zij geloven dat de Bijbel zegt. Ik ben tot het besef gekomen dat niemand van ons 100% correct is. De meeste dingen waarover we argumenteren zijn kleinzielig. In de tekst van vandaag zegt Jezus tegen de fariseers dat zij uit hun drank de muggen ziften, maar de kameel wegslikken. Ze waren zo pietluttig over kleine dingen, dat het hen ervan weerhield om bezig te zijn met de echt belangrijke dingen. Als we toestaan dat vooroordeel, haat en verdeeldheid een plek heeft in ons leven, zullen we krachteloos zijn om dit te stoppen. Alleen overeenstemming en eenheid in de liefde van Christus zal de kracht geven om vooroordeel te verslaan. En de liefde van God is altijd groter dan een houding van kritiek en verdeeldheid naar anderen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heilige Geest, breng in mijn hart elke zonde naar boven... Dat verdeeldheid, veroordeling of haat, in welke vorm dan ook, invloed heeft op mijn leven. Ik wil in uw liefde wandelen en eenheid hebben met mijn broeders en zusters in Christus. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je.